Wilt u de navigatie starten? Ja. Yeah. Hallo. Start. Start. Uit. Beter. Het is even wat donker hier. Dus ik ga het even snel doorheen razen. We gaan lekker naar Drontas slash naar Flevoland toe vandaag. Het is nog raske vroeg. We gaan uh, kijken naar de allergrootste bestelling ooit. We gaan. Ik weet niet wie van jullie in Flevoland woont, Maar er is hier echt helemaal niks. Wel een boerengehugd echt Niet normaal. Ik dacht dat ik in een boerengehugd woon. Maar dit slaat echt alles. Mooi, we zijn bij de zaak waar ik moet wezen. Het ziet er wel erg dicht uit. Maar... We gaan maar eens aanbellen, eens kijken of er iemand is. Zoals voorspeld ben ik te vroeg kennelijk. Dat is altijd goed natuurlijk. We gaan eens even een beetje binnenspieken. Kijk eens. Er staat een hele rij aan mooie toestellen. Ik zal straks even wat foto's laten zien. Want dat is wat makkelijker in plaats van de hele tijd te filmen natuurlijk. Met, uh... met die gozer erbij wilde ik zeggen. is een beetje binnenspieken. Kunnen we wat zien. Ja kijk eens. De grootste bestelling ooit. Ah, daar kijk ik al jaren naar uit. Echt al jaren. Vijf jaar geleden, misschien tien jaar geleden, loop ik op Marplas te kijken en denk: oh, zo'n mooie set, zo'n mooie set. Maar eindelijk, eindelijk is het zover. Beste dag van mijn leven. Ik heb net de set gezien, super netjes, super dik. 18 toestellen. Uh, ik weet nog niet of ik ze allemaal kwijt kan en of dat allemaal gaat passen. Maar ik kan er sowieso een stuk of 12, 13 kwijt. Waarschijnlijk ook wel alle 18. Uh, dat is nog even uitzoeken hoe en wat. De bekleding helemaal netjes, staal gewoon helemaal netjes. Hoppakee, gewoon lekker knallen. Hup. Ik ben met de eigenaar om de tafel gaan zitten. Mooi dealtje afgesloten. Uh, volgende wat we moeten gaan doen is even een vrachtwagen regelen. Dat kan een, een lid hier doen. Uh, wat mensen natuurlijk regelen om te tillen. En dan in de loop der tijd gaan we hem verhuizen zo rond. ...begin mei. Dan gaan we gaan weer door. Zo, ik ben ook weer thuis. Uh, ik dacht eigenlijk dat ik nog foto's had van de toestellen. Maar die heb ik helaas niet genomen. Uh, want ik dacht namelijk dat ik ze had opgeslagen. Alleen, dat ben ik vergeten. Dus ik heb even geen foto's. Dat is een beetje jammer. Uh, maar er komt ongetwijfeld binnen nu en een korte tijd... Er komt een ongetwijfeld de video online dat ik alle toestellen netjes neerzet uh, en dat ik ze even doornem met jullie. Dit was Remmen Schult, Tot streng.nl. Ignite your fire and grow stronger. Wilt u de navigatie starten? Ja. Yeah. Hallo. Start. Start. Uit. Beter.